Hallo en welkom bij Pols Model Vandaag heb ik een BR50, denk ik, of een BD50, dat moet ik nog even uitzoeken. Een stoomlocomotief van de uh, Duitse Spoorwegen. Um, heeft drie problemen dat ik nu weet. Eén van de lichtkapjes ontbreekt. Ik ga kijken of ik daar een 3D geprinte versie voor kan maken, maar ik heb daar een hard hoofd in. Dat is best wat werk. Hier zit een, een drijfstang uh, ontbreekt, waardoor dat, uh, het loopwerk niet goed zit. En ik merk dat die uh, kortsluiting lijkt te maken. Dat kan gerelateerd zijn hieraan. Uh, dat was uh, niet in de originele omschrijving toen ik hem kocht. Maar uh, het kan ook een andere oorzaak hebben. Maar ik denk dat dat wel op te los is. Dus ik, uh, ik ga hiermee aan de gang. Dat uh, betreft deze hier: een uh, paperclip. Uh, een stukje paperclip zoals hier is prima geschikt, heb ik al uh, gemerkt qua diameter. En uh, ik heb hier een uh, stuk paperclip op maat. Ik heb een klein puntje erop gesoldeerd. Kijk, uh, een klein puntje erop gesoldeerd al. Zodat, die, uh, uh, zodat ik er iets op kan uh, solderen. Dadelijk dat hij vrij kan bewegen. Of misschien dat ik het lijm. In ieder geval dat het vrij kan bewegen, uh, maar dat hij er niet telkens uitvalt. En dus dat is, uh, dat is een makkelijke. Ik ben blij dat het uh, precies paperclip formaat was. Ik was even bang dat het misschien veel dunner zou zijn. En uh, als het veel dunner is, dan uh, is het ook moeilijker om uh, niet te laten verbuigen. Hier heb ik het uh, stukje paperclip. Er zo in. Ja. Zo. nu steekt het stukje soldeer nog net uit en uh, nou, ik uh, kan uh, hier nu even een uh, pinnetje op uh, solderen of een het liefste natuurlijk een uh, mooi rondje, maar ik denk niet dat ik die hier op voorraad heb, maar als ik alleen al er, uh, een uh, stukje metaal op weet te solderen, dan voorkomt uh, het er al dat die uh, met het rijden eraf uh, valt. Dus ik ga eens even kijken wat ik hier heb liggen. Dit is natuurlijk een veel te grote uh, pin, maar nou kan ik hem rustig bij gaan knippen. Het is niet uh, de allermooiste. Ik, uh, ik ga hem nog wat bij uh, knippen en bijschaven, uh, maar voor uh, alle andere dingen die ik hiermee ga doen met het uh, testen en zo, is dit eigenlijk al uh, prima. Het is nu alleen nog maar even cosmetisch, Dus uh, daar ben ik al uh, blij mee. Uh, ik denk dat ik met een uh, kleine slijptol hier nog... Uh, dat ik hem wat vlakker ga maken. En uh, dat die dan in ieder geval wat minder opvallend wordt. Het andere probleem is... Uh, dat ik... Hier even mijn voltmeter. En die sluit ik op mijn rolbank aan. En dan zou die moeten zeggen: Nou, ik heb hem verkeerd om. Maar wacht, opgelost. 17 volt. En als ik het achterste deel erop zet, 17 volt. En zodra het voorste deel erop komt, daalt het naar 3 volt. Uh, iets in het voorste deel maakt uh, nu kortsluiting. Het gekke is dat heel af en toe uh, lijkt hij een stukje te rijden. En ik weet nog niet helemaal wat dat uh, waardoor dat het komt. Ergens, ergens hier lijkt er uh, een uh, contactkortsluiting te maken. Nou, uh, gelukkig uh, vind ik uh, stroomdingen wat uh, makkelijker te repareren dan um, cosmetische zaken. Dus... Ik ga eens even kijken uh, hoe het hier open moet. En uh, wat hier binnenin zit, zal waarschijnlijk smerig zijn en uh, goed schoongemaakt moeten worden. En uh, ik hoop dat ik hem vrij snel weer aan de gang heb. Het zou trouwens ook kunnen dat het de motor zelf is. Dus dat uh, de stroompick-up hier zit. En er loopt hieronder een draadje naar de motor. En dat de motor zelf nu kortsluiting maakt. Ik uh, zal het even moeten bekijken. Het eerste wat mij opvalt is dat ik het idee heb dat deze stroompick-up niet klopt. Uh, de bobbel waarmee die normaal gesproken op de assen drukt zit aan de bovenkant, dus drukt niet tegen de as aan. Um, misschien klopt het gewoon, maar ik vind het uh, vreemd uitzien. Verder wat betreft openmaken deze twee schroeven, dan denk ik dat hier de hele onderkant vanaf komt. Ik had verwacht dat onder deze schroef, die ook nog eens best los zit, dat daar een, um, een veer onder zou zitten die de um, vervorste wielen tegen de baan aandrukken. Ik kan kijken of ik die nog een heb liggen, um, als dat nodig is. Als, het, uh, als, die namelijk veel, uh, als die hier niet zit, bij anderen in ieder geval, dan zie je dat dit veel ontspoort. Dus uh, Waard uh, om even te gaan zoeken. Dit is wel een typische, ik verwacht er een veer onder constructie, gezien ook de extra ruimte die daar gelaten is. Dus... Of dat er nog meer schroeven zijn die ik vergeten ben. Mijn indruk is wel dat er al eerder aan geklust is. Uh, hier lijkt een schroef te ontbreken. En Ik zie hier ook nog wat schroefgaten waar niks in zit. Dus Ik denk niet dat ik de eerste ben die hem onder handen neemt. Ja. ja, het is dus niet zozeer dat deze kap de, uh, onder de wielen eraf gaat, maar dat het hele onderstel, alles komt los van de, uh, van de tank, die gaat even opzij. Huisje er loopt hier een, een kabel. Die loopt hier naar binnen. Er zit hier nog een schroef. Ik zal eens kijken wat er nog meer loskomt, ja ik. Nee, die laat ik doe natuurlijk weer terug, want daarmee komen de de, as, de, de drijfstangen en dergelijke los. Daar wil ik niet aan beginnen. Even zoeken wat de volgende stap gaat zijn. Bij het verwijderen van de, van de kap van de tender, deze niet ineens. Dat vind ik een beetje vervelend. Want dat betekent dat er dus ergens iets mis kan zijn. Ik weet nu niet precies waar. Uh, hij loopt wel lekker, loopt soepel. Uh, drie aangedreven assen, een vierde dummy as zit hier. Uh, verlichting doet het nog goed, dat is allemaal mooi. En ik denk dat ik hem dus in elkaar ga zetten om te kijken wat er, uh, of die dan blijft doen. De locomotief is uh, elektrisch helemaal in orde, front en sluitverlichting brandt goed. Ik heb geen idee wat die kortsluiting veroorzaakt heeft, wat me wel enigszins frustreert, want het kan dus zomaar terugkomen. Uh, mijn poging om het uh, lampje te 3D printen uh, loopt stuk op eigenlijk wat ik al verwachtte. Mijn printer heeft geen uh, resolutie die hoog genoeg is om dit uh, goed te kunnen doen. Uh, ondanks dat het ontwerp nog niet eens het meest beroerde is. Wat betreft de drijfstangen... Bij het bijwerken van deze is de andere losgeschoten. Dus die heb ik allebei even moeten repareren. Uh, maar het loopt nu goed. Uh, aan deze kant, maar ook aan de andere kant. Waar geen reparatie nodig was. Ik geloof dat het de deflectoren zijn. De grote panelen hier. Uh, voor, de, voor de rook uh, eigenlijk. Om die beter weg te krijgen. Ontbreken. Uh, dat is ook jammer. Uh, en de lamp dus. Uh, nu heb ik gezien dat die lamp bij meerdere modellen uh, ongeveer hetzelfde lijkt. Uh, hopelijk is het dus ook uh, voor deze deflectoren uh, als het zo is. Nou, het is in ieder geval waard om op de beurs te kijken of er een vergelijkbare lok is om te gebruiken voor wat, uh, wat onderdelen. Die hoeft verder niet al in al te beste staat te zijn. Maar voor deze houdt het op voor vandaag. Uh, ik ga hem uh, opbergen voorlopig even. Totdat ik uh, ofwel een, uh, wat onderdelen bij heb, of een uh, nog betere 3D printer. Beide is even onwaarschijnlijk als ik eerlijk ben. Bedankt voor het kijken in ieder geval. En ik uh, zie jullie graag een volgende keer. Uh, mocht je nog commentaren hebben, iets te melden, zet het vooral uh, uh, bij YouTube in de comments. Uh, ik probeer overal op te reageren.